Afgelopen week verscheen een aantal applicaties in de App Store die je daar niet zou verwachten. CDA was er daar één van. Daar kon je 99 cent voor betalen. Maar dat is gewoon een nep-applicatie. Als je CDA wil installeren, dan zul je echt een jailbreak moeten uitvoeren op je iPad. Die kun je dus niet via de App Store kopen of installeren. Ik um, begreep dat ook uh, Word uh, verscheen. Um, en ook dat was een app die niet echt was. Um, Display recorder is er ook eentje die je nog niet zou verwachten. Display recorder bestaat al een tijd... Uh, via Cydia en is nu ook uh, te koop via de App Store. Alleen is de Display Recorder nu wel een, uh, een echte applicatie, of in ieder geval een applicatie waar je ook echt schermfilmpjes uh, op de iPad mee kunt uh, maken, zoals je hier ziet. Het ziet er zo uit. Uh, een, uh, nou, je hebt nu een pauzeknop zichtbaar, dat is een opnameknop op het moment dat je nog niet bezig bent met opnemen. En een stopknop, een teller. Je ziet aan dat rode knipperen, ...dat de opname loopt. En aan de linkerkant zie je eerdere opnames. Nou, je kunt een eerdere opname selecteren en afspelen in de app. Dat moet je niet doen op het moment dat je in de opnemen bent... ...want dan uh, krijg je de stopknop niet meer terug... ...en dan raak je je opname kwijt die je aan het maken bent. Je kunt hem ook uh, doorsturen, bijvoorbeeld naar YouTube... ...naar de fotolibrary en dan kun je hem in andere apps openen... ...of je kunt hem rechtstreeks via Open in andere apps doen. Daar staat hier iMovie bij... Op deze manier met Open In uh, kun je hem niet openen in iMovie. Maar als je hem exporteert naar de fotolibrary uh, kun je hem wel openen. Um, nou ja, goed, als je een opname van de app wil maken en niet een opname van uh, de applicatie zelf... dan klik je even op de Home-knop en dan ga je gewoon naar je startscherm. Je ziet hier een rode balk. Uh, dat is ook een verschil tussen een Display Recorder uit Cydia en Display Recorder uh, nu hier uit de App Store... Um, daar zijn ook wel mensen die daarover geklaagd hebben: van ja, die rode balk moet weg. Ik kan me voorstellen dat dat juist een eis is van Apple. Uh, net zoals je een blauwe balk hebt op het moment dat je bijvoorbeeld uh, Mirroring gebruikt, uh, en ook die app die dat uh, toestaat, uh, ja, die, die, die kan gewoon niet, uh, niet, niet anders. Dus ik kan me dat hier voorstellen. Um, de applicatie is een 1.0.0, zeggen ze zelf, en uh, zo reageert hij ook al een beetje. Uh, hij uh, is wat trager. Uh, in, in in sommige gevallen, dan moet ik zeggen dat. Ja, hier nu naar de App Store gaan, dat dat een beetje moeilijk uh, uh, te bepalen is. Uh, soms zit ook de, de, de WiFi-verbinding. Um, wat, uh, wat ik wel merkte was dat het zeker niet overal uh, werkte. In een uh, vorige versie van het, uh, van het filmpje uh, wilde ik laten zien hoe je mijn uh, iMovie kon uh, bewerken. Alleen iMovie claimt blijkbaar toegang tot, uh, tot het audio-kanaal. Uh, ik ben nu namelijk gewoon via de headset. Uh, uh, Mee in praten, terwijl ik dingen doe op de, op de iPad. En omdat iMovie dat audiokanaal claimde, uh, kon uh, Display Recorder dat audiokanaal niet meenemen. En het resultaat was dus een opname zonder audio. En ja, dat is wel fijn als je daar achteraf achter komt. Um, maar goed, uh, het, het is mogelijk. Hij kost 1,59 euro. Voor het maken van uh, snelle, korte schermfilmpjes, uh, even iets laten zien op de iPad. Uh, ...kan ik me voorstellen dat die 1,59 euro zeker waard is. Uh, zoals gezegd, er zijn mensen die verwachten dat die uh, weer uit de uh, iTunes Store, uh, de App Store, gehaald zal, zal worden... Uh, ...vanwege het feit dat het wat trager is of omdat Apple dat gewoon helemaal niet, uh, niet zou willen toestaan. Ik denk dat die waarschijnlijk wel zal mogen blijven... ...maar het zou mooi zijn als hij een aantal van de huidige problemen in een 1.1 uh, of 1.2 of een 2.0 versie uh, zal oplossen... Dan gaat het nog wat, uh, nog wat beter. Nou, ik klik weer op de rode balk. Dan kom ik terug in de applicatie. En klik op de stopknop. Zodat ik dit filmpje kan uh, uploaden naar YouTube. Tot zover.